Preo 1, gebouw brand. Zo! Zo! Dus er is een uh, onbekende stof aan het lekken uit een voertuig. Uh, ze denken olie, maar ja ze vragen toch maar de OVD misschien tot de adviseur gevaarlijke stoffen moet komen. Nu staan wij voor een gesloten spoorweg, overgang iets. En uh, ja, TS is ter plaatse, dus die vraagt onze assistentie. Zou het hier links zijn? Hè? een buitenbrand prio 1 inzet, uh, ongeval met beknelling klinkt ernstig nou, alle right nou, mensen leuk dat je kijken naar deze nieuwe video mijn naam is gta 5 elders bedoel voor morgen vandaag ga ik op pad als ovd uh, toch wel een verzoek die ik veel kreeg, uh, krijg nog steeds wel Um, dus dat gaan we vandaag doen, vandaag uh, niet alleen, ik heb uh, een stagiair mee Want uh, deze mod uh, heeft het voor elkaar gekregen om uh, ook de supervisor met z'n tweetjes te laten gaan Dus ze rijdt gewoon vandaag lekker met mij mee Wat de OVD doet is, in principe overdag zit hij op de kazerne wat ik zo begrijp um, En uh, voor de rest uh, zit die, kan hij ook vanuit thuis werken Dus dat gaan wij ook doen uh, Of dat ga ik ook doen als die poorten niet wil lopen gaan, want ik wilde eigenlijk naar het huis van Michael gaan Um, dus uh, ja, we gaan het uh, zien. Ja, het is wel zo. Dat zeg ik nu alvast. Jullie gaan... Uh, oh, wacht. Ik moet trouwens wel nog zo één ding doen. Jullie gaan uh, waarschijnlijk wel... Uh, het Het gaat jullie wel opvallen dat ik uh, meldingen aan ga nemen die niet voor de OVD is. Uh, zijn... Uh, en dat kan zijn een reanimatie, dat kan zijn een auto of een, een brand waar je dan als enige ter plaatse komt. Dus dat is natuurlijk een beetje, ik weet niet wat deze mod voor mij verwacht als supervisor. Want het is nu supervisorrol. Uh, dus we gaan het zien. En ik hoop dat we er wat moois van kunnen maken. En een beetje een realistische video als over Maar misschien is het wel zo uh, dat je gewoon zelf de brandjes moet blussen en zo. We zullen zo even kijken bij, onze, bij ons huis. Uh, wat nou precies uh, achterin zit, wat wij kunnen pakken, wat, uh... oké, okay. die moeten we bus halen. Uh, wat wij uh, voor een materiaal bij ons hebben. En misschien ondertussen krijgen we melk. Nee, die gaat niet open. Misschien stuurt het. nou normaal gesproken, ah, dan zetten we hem gewoon voor de deur joh zodat we snel weg kunnen zijn dan gaan we hier neer Nu gaan we via de andere weg naar binnen goed we gaan eens kijken achterin uh, zullen we hier onze spullen kunnen pakken nou we kunnen dus gewoon alles pakken als het goed is ja. oké, okay. top. Ah ja, één ding ging nog doen, ik ben zo terug. Zo, wij zijn inmiddels binnen, of ik, en hij nu ook. Nou, dus uh, dit is ons huis en uh, wij kunnen boodschappen gaan doen, we kunnen alles gaan doen. Uh, want wij werken zeg maar vanaf nu, vanaf thuis, vanuit thuis. Dus stel wij willen gaan boodschappen doen, stel wij willen gaan sporten, kan dat allemaal. Maar we moeten natuurlijk wel de, hoe weet het hebben? De uh, auto en de pieper en al onze spullen bij ons, dus uh, ja. Er komt een melding ja, We gaan een kijkje nemen uh, AC We hebben een melding uh, Een brand, wil je, een TS kom. TS vraagt assistentie van een OVD Er uh, is een uh, voertuig brand een, Ja, iets met een voertuig Aan de hand En ze vragen eigenlijk uh, assistentie van de OVD Omdat ze niet goed weten wat er aan de hand is dan maken we ervan. Ja. Deutje dicht. Zo. Ditje dicht. En we zijn vertrokken. 3-1 dus. Maar ja dit zei ik dus in het begin. Uh, we gaan meldingen krijgen die, of, die de OVD sowieso niet echt aanneemt. In het echt. Maar dan maken wij er gewoon iets van. Zoals nu. TS vraag assistenten ook al is er helemaal geen TS te plaatsen Vrije ruimte ligt hier links in principe, staat maar één auto maakt ruimte voor ons je Mag je 50, 40 kilometer harder dan toegestaan dus we rijden ongeveer 80, 90 Waar het veilig kan Ik zie niks in de bocht, dus ik kan hier inhalen Nu zie ik iets, nu kan ik inhalen Want de vrachtwagen rijdt rechtdoor Lekker pik, straks hebben we in ongeval beknelling vrachtwagen Ja, nog steeds met stuur aan het spelen Ik kan dus linksonder zien hoe ik stuur Wanneer ik gas geef, wanneer ik rem Het is eigenlijk meer gas los En steeds een beetje corrigeren met het stuur Dan remmen Oeh, let op Even scherenen uit voor de beesten, Eigenlijk schrikken ze. Of ze zijn al geschrokken. Rechts vrij, links vrij. De politie zou te plaatsen zijn. Voor de wegafzetting ook natuurlijk. ja, plaatsen hoor uh, motor ja, dat is ook moeilijk, dat kun je niet zomaar oplossen maar daar hebben we het spullen voor in We zijn een beetje een, een SIF, Snel interventievoertuig en een, eh, uh, Hoi. Kan ik niks? Gaan die motor maken? Ja, waarom ben ik dan gekomen als ik niks ga doen? Want ik heb niks anders, geloof ik. Oh, sorry. Ja, sorry. Kom weg hè, kom. Probeer hem uit te redden. Nee, kan niks anders. Hij hey, luister maat, uh, dan ja. Ik weet niet wat ze nou wilden dat ik doe. Hey, hij brandt niet. Dat is een goede stagiair. Politie, help hem dan. Hij wordt in elkaar geslagen. Maat, ik ga niet mijn matjes slaan. <laughs> hoppa, hoppa. Oeh, soepeltjes. Kom. Oeh, dat is niet nodig. Dat is niet, uh, dat is niet netjes. Kom. Hey, hey hallo, Hey, hallo. Hey. Kom, vriend, luister. Ik kan jou... Hup, in de auto wachten. Nu, hup, ga ga niet luisteren vriend oeh hij luistert niet meer ah nee wacht dat is wait on foot uh, follow me volg me dan jongens de ballen laat ze niet vallen wij zijn er van tussen. want uh, ik kan hier niks meer betekenen bal van de takelwagen vragen we niet eens mijn taak is officieel de politie heeft ook alweer een nieuwe melding is, is, heb, hebben ze hem nou doodgemaakt Oké, okay, nou, top. Dat wilde ik eigenlijk ook al lang gaan doen, zodat ik toch alleen was. Dus dan hoef ik dat niet meer te doen. Hebben we dat gekoppeld? Preo 1, gebouw brand. Hier in uh, Limboland is er in ieder geval standaard over dit mee. Uh, nu, uh, nu gaan we die discussie weer krijgen van ja, maar dat is helemaal niet zo. En uh, ja, dat is hier wel. Of nou, nah, laat ik het zo zeggen. Nu gaan we die discussie krijgen over de gaan ja, niet standaard mee naar gebouwbrand. Dus dan zeg ik hier in Limboland wel. Of ja, meestal. meestal. Als ik hier op die P2000 kijk, die meldingen app ofzo... Dan zie ik bij elke gebouwbrand wel standaard OVD meegaan. Vaak is het, het, het wordt steeds minder hier. Maar ik zag altijd TS, TS, autoladder, OVD. Standaard. Maar nu is het soms ook gewoon TS, OVD. Um, of TS, TS, OVD. Of TS, autoladder, OVD. Maar OVD zit altijd wel een plaatje. En TS natuurlijk, maar dat is vrij logisch. Ja, die zien mij niet, toch? Wat kan dit zijn, joh? Stripclub ofzo? thuis huis van Franklin Zo Zo What the fuck Het oh, schreeg niet meer uit Oké okay, save schalen meteen op grote brand Vanuit Overday kan dat Ja nu staan we er alleen voor en uh, ik heb nu twee ts opgeroepen. Maar ik kan niet... Uh... Kut, ik kan ik helemaal opzetten. Die had ik als standaard moeten opzetten. Ja, dus ik moet nu gewoon blussen. Zeg maar, zeer onlogisch. Maar het is even niet anders. Uh, hun, wat ik wilde zeggen, hun komen te plaatsen. Kut, kut, kut, kut, kut, kut, kut, kut, kut, kut, kut, kut, kut, Zo. Hun komen te plaatsen, maar gaan niks doen. Hun komen te plaatsen, laten een sirene aanstaan en that's it. Dus nogmaals, we zijn gewoon alles in één vandaag. Maar we rijden dan gewoon met de trant. Het is echt... Vieze rook, hè? Hey? Dat is niet gezond. Een opschalig rip 1 in verband met rookontwikkeling. Um, een hele rare kleur rook. Misschien wat ja, chemisch. Ik heb geen verstand van rook Misschien chemisch. Dus uh, misschien ook even een ember alertje eruit laten gaan. Uh, in verband met uh, ramen en deuren gesloten. Ember alert. Wat zeg ik nou? NL alert. In verband met ramen en deuren gesloten houden. Het is uitslaand. Ja dat was wel duidelijk al. Misschien kan ik wel als supervisor met de B. Nee. Nee, nou, ik kan niks echt met hun doen. Oké, we gaan binnenaanval doen. Ik denk dat dat hem was. Dat is wel een grote ontwikkeling. Ik ging op het dak en dan hebben we een de ladder nodig. Wat zei brandmeester. De TS gaan binnenverkenning nogmaals doen en dan uh, uh, zit voor ons incident al erop. Dan nou, gaan we terug naar huis. Ja, oké. Okay. Dankjewel jongens voor het komen. Dankjewel voor het helpen. Uh, zonde. Attention all units. We've got a civilian requiring assistance on South Shambles Street. Units respawn code 3. Ja, we gaan een kijkje nemen. Ik vind een lek geen uh, Prio 3. Dus uh, we gaan wel even Prio 2 daar naartoe. Uh, oh, omdat het uh, vaak gewoon een motor van een voertuig is die lekt. Er is al een test plaatsen. Die heeft dus onze assistentie gevraagd. Uh, dus ja. Hmm. Ik ben er aan het denken. Olielek.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 dacht ik toch ga ja, uit dan oh wacht zo ik zag hem wel maar ik deed er niks aan nog eens vrij. daarachter staat geloof ik een TS Vriend, je ziet me toch graaien naar broer. Oh, dat is verkeerd verkeerde knop. Ik moet die hebben. Die. In zijn P. Oké, okay, goed. Wat hebben we? De eerste plaatsen, wij ter plaatse. Dat lijkt me geen olie lek. De lek niks. Het is een heel apart voertuig. Uh, buiten dat het niet op de weg mag rijden. Zullen we dat maar even negeren. Het heeft geen kentekens. Het is niet onze taak. De politie zal wel komen. Uh, ja. Jongens, ik wil dat jullie eens gaan kijken of het uh, toch uh, met de warmtebeeldcamera. Mogen we even gaan kijken. Waar is de bevelvoerder? Ik wil hem spreken. Goedendag schootel. Hey, uh, even volgende. Ik wil dat jullie met de warmtebeeldcamera gaan... Uh, Kijken of het toch een brand is, want er komt toch wel een zwarte rook uit. Uh, ik zal ondertussen eens kijken of ik wat kan betekenen voor die motor. Misschien als dat helpt. En uh, de wegafzetting inderdaad. Het ziet er goed uit. Dus uh, ja, top. There it is. Ik weet oprecht dat je iets met die toolbox kunt. Dus. Ja. Weet je. Hij start wel nog. Oh, hij lekt. Oh, hij lekt. Oh, hij lekt. Jongens, hij lekt. HC, je grip 4. Hij lekt. Today, please! Roger dat een tow truck is in route to a black service vehicle on South Shambles Street Target vehicle license plate for... Zo, so, het is uh, nacht, avond uh, Rustig geweest qua dienst We zijn nog even bij iemand op bezoek geweest, weet ik veel We gaan ons bed opzoeken en dan uh, ja, dan gaan we kijken wat de rest van de nacht ons nog gaat brengen. We hebben niemand te lang door, maar uh, we gaan nog wel een melding of twee meepakken. Denk ik zo. Attention all units. Citizens report fire. Oké. Okay. Oproepen voor een brand. Um, yeah. Kun je wat voor een brand? Nu gaat de motor uit, ja. Sure. Ja. ja. De deur is dicht. Pizza. Dus nacht, dus uh, avond, dus uh, we gaan als het niet nodig is de sirene niet te veel gebruiken. Mocht het wel nodig zijn, dan zetten we hem gewoon aan. Officieel moet je natuurlijk je srenen altijd aan hebben. Dag en nacht. Uh, anders ben je geen Maar goed. niet waar de brand is, ze dus ik laat me volledig verrassen. Waar kan die brand zijn joh? Normaal zie je wel locaties en denk je ah oh ja tuurlijk. Vaak pakt die woningen of iets, maar nu zou het hier links zijn. Een oh? buitenbrand. Nou, meldkamer uh, over de inzet hier niet nodig, maar aangezien de TS waarschijnlijk nog in een bed, uh, of de bemanning van de TS nog in een bed ligt, zullen wij er even snel uh, blussen met onze slang die we helemaal niet hebben. Kom, ik kan nog gaan klimmen. brandmeester 10-4 Thank you Deurtje dicht goed zo Attention all units, citizens report a serious MVA On Innocence Boulevard, respawn code 3 Copy dispatch Roger that Krio 1 inzet, uh, ongeval met beknelling Klinkt ernstig Firetrap, on scene uh, Autoladder is ook gekoppeld is dezelfde kaart waar we net waren. Uh, ja, auto X motor voor het politiebureau. Ik zie nog geen politieauto's uh, hier naartoe komen, dus uh, we gaan eerst uh, hulp zelf doen. Betreft twee voertuigen, waarvan eentje nog achterop is geknald. Ik zie niet veel schade, uh, dus oké. Okay slachtoffer van een motor is van zijn motor afgeslingerd. Uh, de bestuurster van de auto lijkt oké, okay. wordt wel zo even nagecheckt in verband met toch wel glasscherven uh, die waarschijnlijk wel zijn uh, die over een heen zijn gekomen. Meneer, kunnen mij horen? Oké. Okay. En heel even zorg dat onze eigen veiligheid voorop staat. Nee, ik hoef geen taxi. Goed. We hebben werkverlichting balans is ter plaatsen. Hoi. Eén slachtoffer daarachter. Graag even verzorgen. Helpen. En doe ik het zelf maar weer. Jezus Christus. Eerste hulp. Hallo. Ja? En hij crasht. Meer. Heel veel. Hey mensen, ik wil bedankt voor het kijken. We willen een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video. Wat dat gaat zijn dat is geloof ik uh, heel goed nadenken. Of ik heb hem nog niet ingevuld of we gaan met de smart, uh, de politie smart, die ik ooit een keer heb gebruikt. Anyways, uh, willen jullie dit nog vaker zien met de OVD en natuurlijk de Los Santos Rescue Divisie met de Autoladder en met de CS? Laat het even weten in de reacties. Wil je een ander OVD voertuig zijn bijvoorbeeld? Hij moet wel bestaan. Uh, laat dan ook even weten. Dan zie ik je over twee dagen bij een nieuwe video. Doei.